Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Vandaag deze Lima 1605 NS locomotief. Ik heb hem al overgemaakt, ik was heel benieuwd wat er allemaal niet aan zou werken. Ik wist alleen dat hij uh, defect zou zijn. Um, inmiddels weet ik dus dat de, het frame gebroken is. De motor heb ik nog niet nagekeken. Ik weet dat hij waarschijnlijk niet rijdt. Het plan is, dat hij hiervoor komt te rijden. Ook een Lima, past mooi bij elkaar. En ik heb nog, even zoeken. Deze Roco 1800. En ik uh, dacht. Zoals dus even in. Kom met dat ding en nog een rommel weggooien. Ik dacht zo dat de ROCO wellicht langer zou zijn. Maar, um, oh, zoals ik het zo zie, dan valt het eigenlijk best wel mee. De, um, de ROCO is al gedigitaliseerd en rijdt uh, ongetwijfeld veel lekkerder dan dat deze Lima ooit zal doen. Maar, toch, het is een goedkoop uh, alternatief voor uh, de trein die ik daar al heb liggen. Hij heeft alleen aan de voorkant een lampje, de achterkant is het lampje al van verdwenen. De gebruikelijke elektronica zit er uh, op, zoals bij die lima dingen. Uh, dit zal opnieuw gezet moeten worden. Zo te zien is de voorkant al een keer gelijnd. Ja... Als dit gelijmd is, dan zal alle lijn wel netjes verdwenen. Um, motor. Uh, even kijken. Ik heb hier... Uh, zo. Met mijn werkplaats is het nog een beetje een rommeltje. Ik heb hier als goede stroom. Uh, even kijken. Wat makkelijkste. Ja, ik heb stroom. En de motor doet inderdaad helemaal niets. De tandwielen zitten er wel allemaal op. Hier zit een veertje. En daaronder zit een koolborstel. borstel zonder veertje dus als ik dan nee, ook niets. heb ik nog wel stroom oh verkeerde kabeltjes ja deze kijk meurt maar er zit leven in Goed, even zien. Hij heeft de collectie viertjes. Ik ga waarschijnlijk hier uiteindelijk. Zoals ik bij meer van mijn limas heb gedaan. Een, uh, even kijken. Dit kan wat hergeven. Ja. CD spelermotor inbouwen. Manny vandaag, is een lange tijd geweest dat ik bezig ben geweest met de treinen. Er is een boel gebeurd. Zo. Dus het is voor mij ook even opstarten. Jo, ik weet moet nog eens goed bedenken hoe ik ook weer deze video's op YouTube zetten. Zo, uh, de lamp zie ik zit, maar... ik zit maar met één draad aangesloten. De andere zit er niet op. Het is echt een wat rommeltje van solderwerk. is nog meer afgebroken, zo te zien. Deze heeft een flinke smak gemaakt. Goed, ik ga hem uh, lijmen zonder motor. Die uh, motor die kan ik er later terug inzetten. Onderkant eraf halen en dergelijke. Ook dit rommeltje. Mijn handen tenminste vrij om dit rustig in elkaar te gaan zetten. Deze kap, ik heb tegenwoordig een uh, paintmarker. Ik zag dat deze kap al een keer overgeschilderd is. En dit is een zilver stift. Go, nu zijn de relingen voor de machinist weer mooi zilver. Zo. Verder moet ik zeggen dat deze toch wel redelijk uitziet. Hij moet echt schoongemaakt worden. En mijn vinger is nu zilver. Uh. Het moet echt schoongemaakt worden. Dat had ik misschien beter eerder kunnen doen voordat ik met die zilver aan de gang ging. Maar hé, hey, nu weet alles maar eens achteraf. Ik heb vorige week ook die, stopte, sorry, die stoomtreinen laten zien. Daar ga ik zeker nog wat mee doen. Maar ik dacht, laat ik beginnen met iets uh, eenvoudigs. Iets wat ik snap. Een Lima. Die niet wil rijden. Dat lukt meestal wel. Ik heb een nieuwe Lime. Ik ben heel benieuwd hoe die het doet. Mijn oude was op. Ik had geen zin om naar de winkel te gaan waar ik het altijd haalde. Ik heb deze ergens op gedoken. Het is in ieder geval makkelijker om te doseren. Lekker precies. is goed. We heb ik nu allemaal weer afgehaald. Met mijn vingers aan het recht zetten. Blazen hebben niet alleen bij de damping, veel van deze lijmen reageren ook op stikstof of CO2 of iets dergelijks. Wat je er dan ook nog eens extra langs blaast omdat het vanuit je adem komt. Dus het zal CO2 zijn. Zodat ja, het die sneller droogt. Ik weet niet meer wie me dat verteld heeft of waar ik dat gehoord heb. Het klinkt al als een slim plan. Deze kan rustig drogen. De kap mist en buffers. Daar moet ik even in het, uh, in het archief duiken. Wellicht dat ik er nog een paar heb. De pantografen zijn enigszins verbogen. Maar ze zijn heel. Ze zijn stroef, maar ze zijn heel. Dat is mooi. Um, en om hem goed schoon te maken, zal ik die er ook echt af moeten halen. Hij moet even flink gewassen worden. Hopelijk gaat dit er nog af. Um, hopelijk ook die verf die ik net gemorst heb. Daarna, eens even zien de ruiten zijn erg vies. Dat is de lamp. Er zit één lamp op. Dit wordt dus de voorkant. Hij gaat ook alleen maar aan de één kant op rijden. Er hoeft geen achterverlichting op te zitten. Dus het is uh, het fijne van deze. Niet al te ingewikkeld. Uh, motor. Ja, daar moet die, die, die gaat in ieder geval uh, wat olie krijgen. Waar is mijn olie eigenlijk heen? Die gaat wat olie krijgen als ik mijn olie gevonden krijg. Ik vermoed dat die achter uh, mijn uh, werkbank gevallen is. Uh, en uiteindelijk, ja ik denk dat als ik deze echt uh, hiermee ga rijden dat hij dus inderdaad een, uh, uh, een, een, een, een, een cd-motor krijgt. En uh, aan een kant zal ik de koppeling er denk ik vanaf gaan halen. Met cd-motor, uh, digitaal maken natuurlijk, want ik wil digitaal gaan rijden als ik ooit een baan heb. Um, dan denk ik dat die, die uh, Lima de tijger uh, prima moet kunnen trekken. Dus dat is het plan hiervoor. Dus uh, niet iets voor vandaag. Ik merk dat het allemaal erg moeizaam gaat, dus uh, ik laad het hierbij. Ik laat het even lekker alles drogen en ik zet het daarna opnieuw in elkaar. Dankjewel voor het kijken en hopelijk komt deze nog een keer terug als het een mooi eindresultaat is.